Mooi. We gaan weer rijden. We gaan dus rijden. En dan, ja, komen we op onze echte bestelling aan. En dan gaan we van de glijbaan. Dus genieten weer even van de lekkere shot. Maar eerst gaan we nog even lekker mijn lens beslaat hier mijn lens hier zijn we lekker eten gaan we bijna <coughs> gaan we bijna eten gaan we bijna eten nou, we zitten lekker te eten. Als je oh, le je eten. is eten. je lekker? En dan heb je lekker cappuccino waar ik oh, al ja. de helft van op heb. Heel ja, ik pancakes liggen. Net le lekkere pasta. Kijk, je kan hier dus gewoon oneindig pakken. Kijk. Je kan hier dus. Hallo? Kijk. Hier kun je gewoon allemaal pakken. Die pancakes, kak zo groot. wel. Kan ik gewoon. Je kan gewoon eentje pakken. En hoe kan ik Nou, hier heb je allemaal, waar je gewoon gratis allemaal pakken, maar je betaalt er van tevoren voor. <laughs> dus. Zo, zo mevrouw, mevrouw Maar uh, tot in de auto. Uh. Nou, we zitten nu op de camping, we gaan redden niet veel, aan. ik ga wel vloggen. Nee, ik mag hier toch gewoon vloggen als ik nog vlog wil vloggen. En er zijn hier best dikke glijbanen. Nou, gewoon glijbanen. Het is niet echt snel, maar lol. gewoon voor geval lol. Er is ook een race-glijbaan, dat is ook wel leuk. We gaan gewoon... Het is namelijk nog geen drie uur en dan kun je nog niet inchecken. Dan komen we de deze kant op. Komt. Wel mooi decoratiebad. Jullie zien het misschien achter ons. Nee, daar is het niet. Daar, ja, daar kan je nu niet echt meer zien. We moeten dus omlopen om er heen te gaan. Officieel zijn we nog niet van. Horen we nog niet hier te zijn? Dus. Echt hè? Maar ik vond wel dat we bij de zwembad zijn. Nou, mijn reactie van het zwembad hadden we niet kunnen filmen. Maar ik heb wel beelden van het zwembad en van de glijbanen. Dus geniet daarvan. Glijbaan nummer 1. Met, en deze kant heeft de, min, de meeste binnenbochten. En daarom nog... Ik heb er maar twee gefilmd, Sorry. Glijbaan nummer 2 Oké, okay, even serieus, dat zag erg heel debiel uit. Maar op mijn glijbaan nummer 3 Lekker met mijn uitgestrekte benen. Want ik heb pauper lange benen, dus daarom zien jullie die vol in beeld. Maar op naar glijbaan nummer 4. Ik wist even weer de meer jezus man. Oh, ja. Dat is al wat en ik op heel af ja, ze ook ja, meer en ik had per ongeluk mijn audio eh, achter zijn voren afgespeeld dus hier zeg ik het even. dat waren de beelden en eh ja, genie genie van, genie van. nou, ben het lekker gewoon zwemmen en mama heeft mijn bedje gedaan. Deze bedden ga ik nog tegen elkaar doen. Zo. Zie dus je, zit niks. Daarom heb ik dat kastje, dat hoort daar. Even stil bij opnemen, oké. Okay. Even. Bam. Nou, ik geef het lichtje aan. Hartstikke flat, dan zien we ook hier weer meer. Ik kan blijkbaar ook hier het licht aan doen. Oké, okay. okay. wat is daar buiten? Er staat een stap van ons! Sneeuw. Maar dit doe ik dus lekker tegen elkaar. Zagen jullie die stap buiten? Die is gestolen op vakantie. Waar ik nu toen was. Wat er gebeurde? Wij staan. wij Toen op de terugweg gingen wij naar kamp. Nog voor drie dagen. We hadden hem geparkeerd. Op het slot. Maar wij kwamen terug van de stad. En woe, weg was hij. Ik was helemaal boos. Ik rand alles in elkaar, ik vouw die step terug, ik ging naar de politie, ik ging aangifte doen. Ik kan het bewijs nog laten zien in een andere video, want ik ga het nog een keer hebben over die oude gestolen step. Ik ben er heel boos over, sorry, sorry. Het is ook maar een week geleden dat dit allemaal is opgenomen. En dan ga ik hier, dit is op contact. Daar, daar ga ik dan mijn laptop en daar stokken ik dan, ga ik een te kijken. En wat leuk is ik weet niet hoeveel jullie haar kennen. Ik zie mijn kut. Lisa. Die, die zit bij ons in de buurt. Sorry voor die enige foto, maar je ziet bij Gnoostics, bij de G, dat is Lisa. Niet bij de EK. Bij de K. Gaan we hier lekker liggen. Dus uh, misschien ga ik nog bij het zwembad filmen. Of uh, gewoon filmen. Nee. Nou, we gaan slapen. Het is dus, hoe laat? Nou, ik ga nog niet slapen. Ik ga gewoon lekker op mijn telefoon. Het is 1 uur. Ik ga nog even lekker op mijn telefoon. Zeg. En bij stil, hè? Doe ik het licht uit en zien jullie mee. Mijn... Het is een beetje heel Maar als tv op mijn telefoon zit, dan zie je het toch niet. Dus tot morgen. Oh. Nou, het is de volgende dag. Eentje die lekker fietsen. Ik hoop dat het um, een beetje goed te verstaan is. Ik kan niet altijd in de camera kijken, maar ja, ik zit te fietsen. Ik moet papa even zoeken. Dus ik moet even kijken waar die is. Nou, waar is hij? Ik ga even naar de receptie. om te kijken waar die is. Boop boop boop boop. Maar het de eerste keer dat ik dat hoor wow een youtuber dat moet niet betekenen, betekent niet dat ik een kamer in mijn bakjes heb dat ik een youtuber ben Daar ze hebben wel gelijk is hij hier? nee hier is hij niet Ga ah, verder de camera is wel bij haar leeg, dus ook dat hij even vol blijft. <tieft> uh, maar wat vindt hij leuk omheen naar ja, het zwembad, maar dat is nu dicht. Ik weet uh, Kan bij het festival zijn. Zou die ook nu kunnen. Ja, er is die zo kinderdisco of zo. Dat is altijd poch herrie. Maar als is dat nu niet open. Dus ja, het is trouwens al twee dagen verder. Net vandaag was niks bijzonder om te filmen. Dan gaan we even langs ons huisje. Oh, ik ga nog aan. Dan rijden we nu langs ons huisje. Even kijken. Is hij hier? Nee. is dus een step hier ergens. Ik zie het niet. Ga je echt een lamme arm? Oh, ik heb een lamme arm. Door de wc'tjes. Kan ik even niet zo groot filmen. Is niet echt netjes. Gewoon, stel, ik zie misschien geen persoonlijke dingen. Maar misschien op de camera als jullie. Als schaal inzoomen, dat zien jullie wel. Dus ik ga hem niet filmen voordat mensen daar boos worden. Um, hier? Het kan ook gewoon zijn dat hij de buurt zit te verkennen. Maar ik ga even time lapjes maken. Nou, ik heb de camera op mijn fiets neergezet, dus, dus geniet van de shots. Het was na, wat ik heb nu met uh, slow motion gefilmd op mijn camera. Maar ik zit hier dus lekker een cocktail te drinken. Lekker jam jammen. Jam jam jam jam. Meer sleurpen. En uh, ik ga meteen hier ook de video bij eindigen want ik heb niet meer beelden van de vakantie. Ook gewoon de hele vakantievlog eindigt hier. Hier. Op dit punt want het was echt een kleine roadtrip van een weekje. Vonden jullie dit dus een leuke vakantietrip? Dan moet je hem met iedereen delen. Want dan kunnen hun ook gewoon meer een beetje nog, nog niet aan de school denken en weer in die vakantieflo denken. Dus like deze, abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!